Heeft u interesse in deze eensgezinswoning? U kunt op 1 april, het is geen grap, deze woning bezoeken van 11 tot 3. Ik zie u graag.